Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een royale douchestoel voor onder de douche, met armleuningen en rugleuning, dan heeft Tomzorg de Mirjam en de Gisela in haar assortiment. Twee feitelijk identieke douchestoelen, waarvan de Mirjam een vaste stoel is en de Gisela een opvouwbare douchestoel. Dus als u de stoel vaak uit de douche wegneemt en wegzet, dan is de Gisla een interessante keuze. Makkelijk opvouwbaar en natuurlijk ook weer makkelijk terug in gebruik. Beide stoelen zijn in de hoogte verstelbaar: voor lage of hogere zit. Door middel van stoelpoten die in hoogte verstelbaar zijn. Voorzien van een grote kunststofdop. Zodat ze niet alleen veilig op de douchebak staan. Maar tevens ook nooit de douchebak zullen beschadigen. Beide stoelen hebben een kunststofzitting. En een kunststof -holle rugleuning. De zitting is iets geroemd. Net als de rugleuning, wat niet alleen een prettige zit geeft, maar het geeft ook wat meer stabiliteit. Omdat hij wat minder makkelijk uit de stoel glijdt of langs de rugleuning glijdt. Voorzien van hygiëneopening en gaten in de zitting. Zodat het douchewater wat anders op de zitting had gestaan, nu keurig in beide stoelen kan weglopen. Beide stoelen gemaakt van hoogwaardig metaal gepoedercoat zodat u ook op een lange termijn van deze stoelen veel plezier zult hebben. En nog even gezegd, de rugleuning van beide is komvormig zodat u ook wat meer zijdelingse steun kan ondervinden. Een zitbreedte tussen de armleuningen van bijna 48 centimeter en beide stoelen kunnen uiteindelijk een gebruikersgewicht aan van 130 kilo. Dus ook voor de wat Zwaardere gebruikers onder ons. Een perfecte doelstoel. Dus. Zoekt u een royale doelstoel. Met rugleuning en armleuningen. Vast. Of opvouwbaar als u hem wat makkelijk en vaker weg wilt zetten. Royaal van formaat. En veilig. Vanwege de grote dop onder de voeten. Dan zijn zowel de Gisla als de Mirjam een zeer goede keuze. Gaat u over tot aankoop. ...van één van beiden, dan wens ik u daar natuurlijk heel veel doucheplezier mee. Hartelijk dank en zie u graag terug bij Tomzorg.